Hallo, dat is nog eens service. Ah oh, oh nee, dat is een mooie motor wat de oude. Oké, OC, achtervolging, uh, gestolen voertuig. Gaan er gewoon op het bureau vandoor. Ze hebben zich al klem gezet. En wij zetten ze nog eens klemmer. OC oh, ennetjes erbij. Uh. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice, jullie Amor. En vandaag ga ik pot met, uh, even kijken, Lore, uh, de Dennis? Of, ja, Dennis. Uh, vier dagen terug ofzo, hebben jullie gekeken naar een video met uh, Lorenzo, die uh, uh, met de getinte huidskleur. En, uh, ja, dat was een drukke dienst. Dus we gaan er vandaag ook een leuke uh, dienst uh, van maken samen. Wat jullie wel al een beetje een titel hebben gezien als het goed is. Ik weet niet precies hoe ik de titel ga noemen. Maar jullie mogen vanaf nu weer vragen stellen voor een Q&A. Stel ze dus in de reacties. Ik ga of alles beantwoorden. Of de meeste beantwoorden. De leukste dan ga ik beantwoorden. En ja, dat is... Dat komt dan in een video over een weekje of twee, drie... Ik moet even kijken hoe, hoe, ja, hoe lang dat gaat duren, hoe lang ik jullie laat reageren, et cetera. Vragen als wat is mijn naam, hoe zie je eruit, waar woon je, uh, voor de rest, uh, wat voor een... Uh, ja, vraag me alles, behalve mijn naam en mijn, uh, hoe ik uitzie waarom ik geen webcam doe, dat soort dingen. Ik ga dat allemaal niet vragen, want ik ga ze meteen verwijderen. Misschien komen ze zelfs nog wel niet te door, erdoor, omdat ik uh, sommige woorden gewoon heb geblokkeerd omdat het zo ver vaak werd gevraagd. Ik heb het zo vaak uitgelegd. Dus ja, dat. Voor de rest, vandaag met z'n tweeën dus. In de Vito. Ik moet even iets instellen. Ben ik vergeten. Want als je nu ziet dan stapt hij in. Maar dan stapt hij ook meteen weer uit. Moeten we die. En ja, dan zo. Oké. Okay. We gaan even voertuigcontrole doen. Stop. Stop. Oké, okay, die zit natuurlijk helemaal lekker, maar goed, stop, het zal wel duidelijk zijn. Is hij niet anders? Natuurlijk nee, zal het nu niet anders zijn. Hoppa. Hoppa. Zo. En uh, wat hadden we nog? Worden we hadden ook nog volgen. Zo. En de schreen is het ook. Goed, laten we pad gaan. De meldingen staan aan. Wij zijn klaar voor vertrek. Uh, als het 12.01 vandaag. Voor de rest geen bijzonderheden. Ja, waarom de B-klasse nog niet gebruikt? Omdat ik vind dat er geen mooie B-klasse is gereleased. Als dus je kijkt naar het ministerie van Mods, die gaan niks meer releasen, helaas. Pindakaas. Um, en voor de rest zijn er wel wat B-klasses gemaakt, maar allemaal met de standaard lichtbalk die de Toeran en zo had. Dus ja, die wil ik eigenlijk niet gebruiken. Dat is om. Soms heb je van die momenten dat je game alleen maar crasht en dan denk je van ja waar ligt het nou aan dan, dan ga je denken van wat heb ik gisteren in mijn game gezet wat heb ik eergisteren in mijn game gezet dat het zou kunnen zijn maar dan kom je eigenlijk nergens achter en dan ga ik me afvragen van kan het dan ook zijn dat het gewoon die veto is en dan ligt het niet aan de maken van de veto want het gaat altijd goed bij de meeste mensen en ook bij mij maar soms denk ik dan is het gewoon een combinatie van het gebied waar je rijdt uh, en de auto waarin je rijdt misschien wel met de bodycard samen dus ik heb even een andere auto gepakt en ik rij even in een ander gebied dat betekent uh, ja, dat we gaan zien uh, of we nu wel uh, door kunnen blijven gaan en dan nogmaals als ik nu door kan blijven gaan zeg ik niet tot die vito een kuddes en tot ik niet met de vito uh, tot niemand met de vito moet gaan rijden maar bij mij wilt het dan gewoon vandaag even niet ja dat kan. Ik uh, voor de rest zou ik even niet weten wat anders. Uh, we hebben dus Touran 2016 gepakt. En nog steeds zijn we met z'n tweetjes gewoon. Ja. En we gaan het zien wat uh, ons uh, de rest van de dienst nog gaat brengen. Stonden wel gewoon nog ingemeld. Jazeker. Auw. Iemand zou... Zijn we al kwijt? Ja, we zijn al kwijt. Meldingloos blijven Of moet je maar aannemen? Nou, nee, er zou iemand onder invloed rijden van alcohol uh, echter. Uh, is die al uit ons zicht verdwenen? Um. Ik weet niet waarom we dan niet meer mogen gaan zoeken van de WC, maar ja, we zijn maar vrij, als het goed is. Ik controleren waarom die... Uh... Ik ga het volgende kenteken voor je natrekken. 4, 3, Alpha, zo, oh, die, sta die staat niet geregistreerd. Hij uh... oh, ah, stop je voorgeven. Hij heeft me gezien. Echter om gewoon lekker rechtdoor te rijden totdat hij niet meer kan. En hij staat stil. Mooi. Hallo, ik moet hier even zijn. Als hij nu achteruit rijdt, dan gaat iets kapot. En dat is onze Toeran. Maar ook zijn banden, want daar ga ik schieten. Hallo. Oh hij was ook op zijn telefoon, maar dat heb ik niet gezien. Dus ehm. Uh... Dat kan ik nu zien, waar je, je kunt hem vragen waarom was je op de telefoon. Maar aangezien ik dat niet heb gezien, uh, kan ik hem daar geen bekeuring geven natuurlijk. Ik wil wel even een rijbewijs zien, meneer. Oké, okay. ik ben de eigenaar van het voertuig, ik dacht het wel. Um, ik krijg in ieder geval uh, expired, wat was het nou weer? Registratie... Uh. Pent uh, de scheel geloof ik. License, invalid registration. Oké, okay, dus die wordt uh, in beslag genomen. Meneer, je mag uh, uitstappen. Je mag niet meer verder rijden, een voertuig gaat met ons mee. En dan krijg je bekeuring. We schrijven hem uit en als het goed is komt er vanzelf een uh, takelwaggel die hem meeneemt je moet dus verder lopen ondanks alles toch een fijne dag zie stond er niks van maar goed hij staat hier in principe goed om zometeen afgesleept te gaan worden dus uh, wij uh, rijden weer met het verkeer mee daar is het de, de wagen al zo. Area. Report, One, Lincoln, 18. 3. Eerste melding voor vandaag meteen een prioriteit 1. Dat betekent niet dat ik de zwaarlicht en sirenes ga opgooien. Er zou een uh, gevalletje mogelijk drugslab ges gespot uh, zijn. Dus een, uh, iemand heeft mogelijk een drugslab gespot. Um, ja, die gaan we nu even bekijken en um, beoordelen of dat ook zo is. Is dus dat zouden we een hele rare locatie. Wat gaan hun dan nou met dat mes? Of c je erbij, uh, er is wat Bericht los. Wagen. We have code 99 in uh, Hey, doe eens even, waarom komen mijn vuurwapen niet pakken normaal doen? Liggen, liggen, collega de, hoe heet het, gaat er vandoor, een aangehouden, verboden wapen bezit. Um, collega neem even die, ja ik um, ga achter die, dat ding aan dan, graag met spoed en hier natuurlijk kunnen we naar nou achter die, uh, een aan, is namelijk in de buurt. Dan ga ik hier een ammeter te plaatsen. 12:05, ik ben onderweg. Dat is maar goed. Oké, transport is er. Sorry, collega. Ja, ga er achteraan dan. Je ja, raakt niet over mijn collega. Dat is normaal. Neem die vrouw dan nou mee. is aanrijden. Ja, dat is mooi. Dat vroeg ik ook zeg maar. Ja, stop in. Hallo, dat is nog een service. Ah oh, ze komt beknel te zitten en ze gaat dood als ik zo door blijf rijden. Moet ik even opletten. Staan blijven. Even normaal rennen hè Pipo. Hier komen. OC, ik kan niet meer rennen. Achtervolging te voet. Hier komen. Een aangehouden voor uh, negeren stopteken en uitzoeken waarom je die in de bus hebt gedumpt en wegrent dat begrepen? Goed zo. graag uh, wederom een transportje. Ja, waarom transporteer Ik dan niet. Ik kan het doen. Maar ik moet even die, uh, die truck ook veilig gaan stellen. Ik weet nou maar niet wat het is. Die heeft ze hier denk ik gedropt. Deze melding is ten einde. Goed werk. Wat ben ik er gewoon langs gereden? Ah, daar staat die klem. Daar staan de collega's met de Audi al uh, klaar. Transportdingen uh, uh. vinden ons wel De Audi had zich hier gereden En is nog steeds bezig Om zichzelf te bevrijden Echter, uh, ja, niet op deze manier natuurlijk Dat gaat niet werken Daar is transportje ook Graag een uh, takelwagen hier naartoe Hé hey, vriend, voordat jij ploft, Want ik hoor iets sissen Ja, er komt zwart er oh. Ik ben er weg hoor Doei, collega, you at? Ah nee, dat is een mooie motor, wat de Audi. Oh oh oh oh wat dat ook was. Wij zijn oh vrij, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Oh sorry Oké, okay. OC oh, achtervolging uh, gestolen voertuig Of ja, we gaan eerst een stopteken proberen te geven Is wel al op ons ingereden Gaat er van door, band echter kapot staan blijven geen raar beweging maken die ben aangehouden verdiezen van een voertuig collega gaat hem aanhouden dus dan kan ik hem wederom niet met ons meenemen sorry daarvoor vergeef mij maar hij gaat nu standaard of automatisch een, een, een, een, een transportje hier naartoe laten, laten komen ik heb het gevoel dat mijn lichtballen kapot is ik kan hem maar liggen Nee, je gaat niet. Je gaat niet. Zo. Verdachte gaat mee met de collega's we rijden nog even achteraan zodat.. Uh... De lichtbalk was niet kapot meteen nieuwe meldings uit te horen. All units. Nee. In 914 Adam. In uh Pillbox Hill units respond code 2. to ja. gain nou asociaal inhalen motor ja, die snapt het ook niet helemaal dispatch weer on the move stop je voor en volgen achter staat ook standaard aan, maar ik hoop dat mijn collega's begrijpen dat dat dus niet voor hun geld hoor. Ik vind het goed zo. Hallo. Ik wil rijbewijs zien. Algemene controle. Ik vond het een beetje raar wat je daarachter met die vrachtwagen deed. De takelwagen. Het is dus niet echt de plek om in te halen natuurlijk. kan niks vragen. Goed. kies een verstandige plek uit om in te halen. Niet zo in de heel dicht bij de vrachtwagen. Nog op dezelfde helft enzo, dat is een beetje gevaarlijk dat is niet meer doen, en jij gaat ook niet zo achterin bij mij zitten, dat kun je toch niet maken dat kun je wel maken, maar dat is nee, dat kun je niet maken dat moet je gewoon altijd even in en uitstappen of uit en in dan, uh... want je kunt zo vaak rijden, zeg maar, als je wil de stel hij wil nu achter mij instappen in die deur daar, achterin ja, dan kun je zo vaak wegrijden en omdraaien, zodat de de deur hier rechts voor waar die nu zit, helemaal mooi voor hem staat maar hij zal altijd daar instappen dus als je uitstapt en dan we instapt dan kiezen ze een nieuwe deur om in te stappen. dus dan weten jullie dat als jullie ook hebben van uh, die collega stapt uh, zomaar uh, uh, of de collega stapt continu achter, uh, achterin ik bemoei niet Het enige wat daar gebeurt is ze stappen uit en ze schieten hem helemaal neer 1201 dat is 1201 over oh. 1 Lincoln 18 we have a traffic alert in uh, the Speechie Canal for possession of drugs for sale Oh, no. sorry collega's, die zullen ook wel meegrijden aan de melding. Auto voor mij. Oftewel, de Adder. Oeh, dat is een snelle. 12 oh, Die um, wordt gezocht, eigenaar voor drugs. Uh, dus internationaal drugscircuit uh, zitten hun in. Drugsrunners internationaal. Please gaat niet vandoor, Please gaat niet vandoor zo kun je echt niet zijn als je er nu vandoor gaat met die auto. Hij gaat er niet vandoor. Volgen achter staat aan. We hebben groen. Dat betekent dat we nu even meteen naar het bureau hier rijden. Want als het ze echt zijn, dan kunnen we ze meteen insluiten hier. even met ze naar beneden en nu doe ik dat door gewoon weg van ze te rijden en dan volgen ze automatisch weer oh ja daar volgden ze zo. ja ze hebben flink een auto gestoken op de weg hier naartoe piep piep piep piep piep zo stop je ah, oké. Okay. oh god collega's doe iets collega's doe iets collega's doe iets, collega's, doe iets. Gaan er gewoon op het bureau vandoor, ze hebben zich al klem gezet. En wij zetten ze nog eens klemmer. OC ennetjes erbij. Uh. Uitstappen dames. Oh eentje gaat er vandoor. Oh die gaat er goed vandoor. Dat is de eigenaar die wil ik pakken, die wil ik pakken. Collega, hou de collega aan. Of uh, houden bijrijds aan Staan blijven. Hij uh, zegt de te voet, twee verdachten, we zijn beide achter de bestuurster aangerend. Staan blijven. Op je hakken al die gaat er wel pakken meewerken pot non de ju helemaal klaar met jou zeg nou goed zo mij komen en snel een beetje de achteren andere verdachte rent inmiddels op straat ik de volgt zij wel als oh, hij loopt gewoon stom maar mijn collega's hebben waarschijnlijk de andere verdachte al aangehouden of waarschijnlijk weet ik wel zeker. Als zij zei maal aanhouding, echter ben ik mijn verdachte kwijt. Uh, uh, shit. Oké, okay. we gaan eerst die vrouw hier naartoe laten komen. want Net kon ze heel goed rennen en nu, ik ben er kwijt. Oh hier. En nu wil ze niet meer rennen. Hier komen jij. Jij gaat met mij mee rennen. Oké. Okay. Achterin. duuk, duuk, duuk, duuk, duuk, ze foyerden wel hier het bureau. Ziet eruit als een nette dame. Ja, en nu is het zoeken naar bewijs. Want hebben wij drugs spullen gevonden? Collecte drugs, die. Collega, sorry, ik ga weer terug. Oei, oh, ik, ik moet jullie teleurstellen. Ik heb niks gevonden. Nou. Oh. Ik moet de nul inhouden en dan gaan we nu naar de rechtbank. Um, nou. Nah. Beide dames zullen dus voor resisting arrest, uh, verzet bij arrestatie, um, en uh, gevaarlijk rijgedrag, ja, zie je, gevaarlijk rijgedrag, en uh, en dat zal een jaar of vier zijn. Eén jaar, jammer. <laughs> en de bijrijder zal alleen uh, verzet bij arrestatie. En misschien dat zijn, ja, die zal uh, zes maanden ofzo. zo oh. Nou mensen jullie weten het dus nu als je toch gearresteerd gaat worden. Verzet je dan en ga dan ook nog als een gek rijden. Uh, want ja je gaat toch uh, niet, uh, je gaat toch voor even lang de bug in. Nu ben ik echt wel mijn collega kwijt. Want die zit dus nog in. Uh, uh, bij de rechtszaak. Dat is heel raar. Ik ga wel even deze auto. Hier zo parkeren. Dan kunnen de collega's van de FO, Francis of wie dat ook doet, daar ben ik dus echt slecht in. Al die dingen. Kunnen die auto nog even gaan doorzoeken, want daar zullen vast wel drugs in hebben gelegen. Maar ik dacht, ik ga niet de hele auto onderzoeken. En nu kan ik mijn vrouwtje hier droppen. Ik geef erover aan een collega. En ik ga nog even door, nog heel even maar. Want oh, we hebben het echt rustig gehad deze dienst. Maar dat betekent niet dat ik hem niet kan uploaden. En dat betekent niet dat ik nog uren door kan gaan. Soms heb je een rustige dienst. En dan moet je er toch een leuke video van zien te maken. Maar ik ben nu misschien al een half uur of veertig minuten aan het opnemen. En dan moet ik nog allemaal gaan verkleinen, editen, dat soort dingen. Dus uh, we drukken nu toch maar een keer op de X. Unit nee. Dat gaan we dus All ook niet meer doen. Ja, ik ben naar rechts, dus dan mag ik gewoon doorrijden. En nu ga ik het toch wel zeggen, en ik klop het wel even meteen af zo meteen. Ik merk toch dat het nu met de Turan gewoon goed gaat. Ik ik ben onder tijdens deze video maken met de Turan dan. Hè, ben ik ben enkel gecrashed en dat kwam omdat er een melding uh, binnenkwam die blijkbaar mijn game niet leuk vond. Want toen crashte alleen LSPD voor en niet mijn hele game. Dus ik klop het even af tot het wel goed gaat met de Turan. Maar dus ja, dat is apart hè. Hoe het dan één voertuig, gewoon je hele game memory kan uh, ja. ja, jullie weten welk woord ik wel uh, zal verkloten maar zeggen, dat is nog enigszins netter. Um, ja, heel raar, want ik krijg continu game memory error bij de tijdens het opnemen met de video. Terwijl de andere keer weer goed gaat. Dus het is GTA kan soms echt raar zijn. We ja, gaan nu naar de In laatste melding voor vandaag. Ja, prio ja sorry, prio 2 is zonder blauw, maar ik dacht even snel doorrijden. Een verdacht voertuig, gevaarlijk rijgedrag. Um. Ja. Die daar. Hij rijdt wel lekker langzaam hè, het zal ook wel het verdachte zijn. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 0, 6, 12, kilo, papa, 6, 3, Misschien rijdt hij zo langzaam omdat hij niet verzekerd is en nergens tegenaan duur de aandurf te rijden en zo. Ik ga hem ook even afvragen waarom uh, of hij wel een rijbus heeft. Aangezien hij echt gewoon. Uh, zo langzaam rijdt en niet echt snap dat je daar gewoon makkelijk omheen kon gaan ga je naar nou die zien oftewel een rijbewijs j mason 1984 dankjewel um, is veel oké okay, dat is allemaal goed waarom um, je zo extreem langzaam kan ik kan hij me ook niet vertellen goed extreem langzaam rijden dat is op zich in dit geval was het niet echt gevaarlijk voor overig verkeer. Je stond daar wel op een rot plek waardoor ze een file achter jou vormde. Echter uh, had, had niemand er echt hinder van. Kijk die auto, die witte auto daar, die kan toch niet rechtdoor. Dus je kunt niet daar de weg verspreiden Ja tuurlijk hebben mensen er wel hinder van, maar niet zo. Ik ga een waarschuwing geven tenzij je het nu weer gewoon doet. Rij verder. Oh shit, wacht, blijf hier, blijf hier. Stoppen. Oh stoppen. Jij bent niet verzekerd. Ben ik helemaal vergeten. En rijdt hij nog een paaltje omheen. Hij rijdt in ieder geval wel door. Die dacht even daarmee weg te komen. Ja, ja, ja. Oh, die is perfect geparkeerd. Daar krijg je geen bekeuring voor. Maar. Hoi. Daar ben ik weer. Sorry, ik ben het helemaal vergeten. Jouw voertuig is niet verzekerd. Uh, dan krijg je wel een bekeuring voor. Nee, doe ik het weer. Godverdomme. Stop. Ik heb zijn kenteken. Ik vind het goed. Ik ga het op zijn naam schrijven. Mensen, ik ga iedereen bedanken voor het kijken. Rustigere video. Of ja, rustigere dienst. Uh, en ik zie jullie graag wel over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Tot dan. En uh, doe het zeker een blauwe duimpje omhoog. Doei.